Welkom bij Tomzorg. Bent u zelf wat minder mobiel en zoekt u een klein, compact scootmobiel ...wat u makkelijk mee kunt nemen op reis of ergens anders naartoe... ...dan is de scootmobiel Scout een zeer interessante keuze. Laat mij wat meer vertellen over het comfort van de Scout... ...de veiligheid en natuurlijk als laatste hoe makkelijk de Scout uiteindelijk mee te nemen valt. Allereerst het comfort... De scout is voorzien van een royale stoel met wegklapbare armleuningen, die ook tevens in hoek vast instelbaar zijn, maar ook in breedte instelbaar zijn, dat als u wat smaller of wat breder bent, uiteindelijk altijd een goede zitpositie weet te vinden. De stoel is ook draaibaar om uiteindelijk makkelijker plaats te kunnen nemen. En de stoel vergrendelt zich weer op de nulstand. Een goede zitpositie. U kunt, indien u uw benen wat gestrekter wilt houden, ook uw voeten naast de stuurkolom plaatsen. Daarvoor is ook een plek gereserveerd om uw voeten ook keurig neer te kunnen zetten. En de stuurkolom is tevens zeer eenvoudig met één grote knop naar voren en naar achteren te verstellen, zodat u altijd een juiste positie heeft en afstand tot de knieën. Voorzien van vier wielen met massief rubberen banden, dus waar u niet op lek kunt rijden, maar wel een goed rijcomfort op heeft. De scootmobiel is tevens een zeer veilige scoot. Allereerst voorzien van vier wielen. Dus vier wielen met, geeft een maximale stabiliteit tijdens het rijden. Daarnaast is de schoenbeel zeer veilig omdat er ook een knop op het dashboard zit waarmee u maximum snelheid kunt inregelen. Dus stel u rijdt in een museum dan kunt u de maximum snelheid zeer laag stellen. Dat zelfs als u schrikt of per ongeluk een keer vol gas geeft niet meteen ergens tegenaan zult rijden maar zeer gedoseerd dan Weer kunt stoppen. Verder is het goed veilig, doordat op het moment dat u de gashendel loslaat, hij ook meteen remt. Dus altijd meteen stilstaan op het moment dat u de gashendel loslaat. Een actieradius van ruim 12 kilometer en een maximumsnelheid van goed 6 kilometer. Dus een vlotte wandelsnelheid. Als laatste natuurlijk, maar niet ver onbelangrijk, is het een scoot die je zeer makkelijk mee te nemen valt. Het voordeel van deze scoot is dat die in een eenvoudig in een aantal onderdelen kan worden opgesplitst. Zodat u per onderdeel een handelbaar ding in uw handen heeft. Wat u eenvoudig weg, weg kunt zetten of achter in uw auto kunt plaatsen. Allereerst de stoel. Dan heeft u het accupak wat eenvoudig te verwijderen valt en als laatste de aandrijving. Met één hendel kan die worden losgemaakt en ook daar worden gezet waar u wenst. Hetgeen wat u dus overhoudt zijn dus drie onderdelen en het basisframe van de Scoot. Welke nog platter te maken valt door de stuurkolom naar beneden te zetten en vast te zetten en u heeft feitelijk vier onderdelen die u zeer eenvoudig mee kunt nemen en ergens in kunt zetten. Dus zoekt u een zeer compacte kleine scoot met een hoog rijcomfort, veilig en zeer eenvoudig in vier onderdelen te verdelen, Vijfde natuurlijk het mandje. Maar vier hoofdonderdelen te verdelen, eenvoudig mee te nemen, dan is de Scoop Bill Scout natuurlijk een zeer interessante keuze. Gaat u over tot de aankoop van deze Scout, dan wens ik u daar zeer veel rijkilometer plezier mee. En hoop u in de toekomst weer terug te mogen zien bij Tom Zorg. Heel hartelijk dank.